We lezen uit de heilige teksten van de wereld over het onderwerp vrijheid en bevrijding. In een hindoe geschrift lezen we Wie de vruchten van zijn activiteiten verlangt nog verafschuwt, staat bekend als iemand die altijd onthecht is. Zo iemand die vrij is van dualiteiten overwint gemakkelijk de gebondenheid aan materie en raakt volkomen bevrijd, o sterk gearmde Arjuna. Maar wanneer iemand verlicht wordt met de kennis waardoor onwetendheid vernietigd wordt, dan onthult zijn kennis alles, zoals de zon overdag alles verlicht. In een boeddhistisch geschrift lezen we Spreek de waarheid, geef niet toe aan boosheid, geef als u erom gevraagd wordt. Door deze drie stappen zult gij goddelijk worden. Laat een wijze de onzuiverheden van zijn zelf wegblazen, gelijk een smid de onzuiverheden van het zilver wegblaast, één voor één, beetje bij beetje en van tijd tot tijd In een geschrift van Zarathustra lezen wij Leer ons wandelen op het pad der waarheid, Heer, opdat wij het goede deel verkrijgen. Onderricht ons in alle zaken die, welke wezenlijk en die welke onwezenlijk zijn. Bevrijd mij van al die zaken die onwezenlijk zijn, opdat ik door niets geremd word, op de weg die leidt naar uw gerechtigheid. Die weg voert door een ruimte overvloeiende van licht. Wijsheid en waarheid zijn het doel van die weg. Zuiver denken en geest vormen de bloeiende akkers die de weg markeren. In een joods geschrift lezen we Wanneer wijsheid haar intrede doet in uw hart en de kennis zelf aangenaam wordt voor uw ziel, zal het denkvermogen zelf de wacht over u houden. Het onderscheidingsvermogen zelf zal u beschermen om u te bevrijden van de slechte weg. In een christelijk geschrift lezen wij Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel, want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe vaak dingen waar ik een hekel aan heb. Ik doe dus wat ik niet wil en daaruit blijkt dat ik het met de west eens ben en dat ik die juist vind. Ik kan het goede niet altijd doen, ik wil het wel, maar ik kan het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte en dat wil ik je nu juist niet. Als ik doe wat ik niet wil, doe ik dat eigenlijk niet zelf, maar dat doet de zonde die in mij leeft. Zo ervaar ik dat steeds weer. Als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt, maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam, in de aardse menselijke natuur. Zo voel ik mij een krijgsgevangene van het kwade. Wie kan mij verlossen? In een islamitisch geschrift lezen wij. En toen gaven wij Mozes het boek en het reddende onderscheidingsmiddel. Misschien zullen jullie je de goede richting laten wijzen. En toen Mozes tot zijn volk zei: O mijn volk, gij hebt u zelf onrecht aangedaan door het kalf te ervaren. Derhalve keer terug tot uw schepper en doodt uw eigen ik, dat is het beste voor u in het oog van uw Schepper. Daarna wendt Hij zich genadig tot u, voorzeker, Hij is de genadegever, de barmhartige. In een mystiek geschrift lezen wij Of ik de hemel in wordt geprezen of wordt verguist en uit de hemel op aarde tuimel, het is me alles om het even. Het leven is mij een zee in eeuwige beweging, waarin de golven van faam en blaam steeds rijzen en dalen. Iedere stap voorwaarts geeft ons een zekere mate van vrijheid in ons handelen en als wij verder en verder gaan op het pad van waarheid, dan bereiken wij bij iedere stap grotere vrijheid. Tot zover de teksten uit de Heilige Geschriften.